Hoe vaak past 1 vierkante centimeter in 1 vierkante decimeter? Naast elkaar een vierkant met zijdes van 1 centimeter en een vierkant met zijdes van 1 decimeter. Hoe vaak past nou het vierkantje van 1 vierkante centimeter in het vierkant van 1 vierkante decimeter? Omdat 1 decimeter hetzelfde is als 10 centimeter kan ik in ieder geval 10 vierkantjes naast elkaar plaatsen. Ik kan ook 10 vierkantjes onder elkaar plaatsen. Er passen dus 100 vierkantjes in 1 vierkante decimeter. Als je van vierkante decimeter naar vierkante centimeter wilt, dan moet je het getal dus keer 100 doen. Wil je van vierkante centimeter naar vierkante decimeter, dan moet je het getal delen door 100. Voor het omrekenen van oppervlaktematen kunnen we dus eenzelfde rij maken als die we voor lengte hebben gemaakt. In het schema zie je dat je per stap naar rechts keer 100 doet. Immers, je gaat met iets wat kleiner is meten, dus past het er veel vaker in. Ga je een stap naar links in het schema, dan deel je het getal door 100. Even tussendoor. Een vierkante decameter noemen ze ook wel eens een are. Een vierkante hectometer ook wel eens een hectare. Het wordt niet heel vaak meer gebruikt. Het is namelijk wat ouderwets, maar het is toch goed om te weten. Twee voorbeelden. 7 vierkante meter is gelijk aan hoeveel vierkante centimeter. Als ik van vierkante meter naar vierkante centimeter ga, in het schema is het 2 keer keer 100. Dus 7 keer 100 en nog eens een keer keer 100 geeft 70.000. Dus 7 vierkante meter is 70.000 vierkante centimeter. 3 miljoen vierkante meter is gelijk aan hoeveel vierkante kilometer? Als ik van vierkante meter naar vierkante kilometer ga, in het schema, ga ik 3 stappen naar links. En moet ik dus ook 3 keer delen door 100. 3 miljoen gedeeld door 100 is 30.000 gedeeld door 100 is 300 en nog eens gedeeld door 100 is 3. 3 miljoen vierkante meter is dus gelijk aan 3 vierkante kilometer. Hier zijn nog een paar voorbeelden. Zet gerust de video op pauze om het zelf te proberen voordat we het antwoord laten zien. Het hele schema voor het omrekenen van maten nog eens even goed in beeld. Download dan onze poster voor het metriekenstelsel. Je vindt de link in de videobeschrijving. Handig voor boven je bureau. Zoals altijd, bedankt voor het kijken. Vergeet niet je hele familie te laten abonneren op Wiswereld. En graag tot de volgende keer.